Aan het eind van de dag zijn de ooitjes weer klaar. Hey, kijk eens! Je ene oog is nog steeds niet helemaal mooi. Hé! Hey. hey, kom eens! Kom eens! Hé! Hey. Oh, je oog ziet er goed uit! Hé! Hey. Dat gaat wel over. Hé! Hey. Ja, zo zie je het nog een beetje. Maar het ergste is achter de rug. Het is mooi zonnig weer. Alleen de wei is nog heel modderig en weinig gras. Dat gras moet nog gaan groeien. En je hebt een wel mooi huisje. Hé! Hey. Oeh, deze paal is helemaal kapot. Helemaal verrot, helemaal verrot. Zelfs de bovenkant is uh, niet goed. Ja, einde paal. Hey! Ah, jullie hebben een nieuwe paal nodig. Hey! Goed zo! Pss, pss, pss. Geest...